Ik ben Sofia en ik werk via een Formaat bij Nauta de Tiel, al 25 jaar. Ik ben Thomas, ik werk al 8 jaar via Formaat als cateringmedewerker. Ik zit achter de kassa, ik maak broodjes, ik zorg dat de gast met een lach naar huis gaat. Het gaat van ochtends vroeg tot avonds laat. Ik begin om half 8 en ik doe een rondje restaurant. Ik vul de assortiment bij. Smiddags sta ik bij de kassa, de mensen helpen, ook als gastvrouw. Ik heb op veel verschillende locaties gewerkt, van Utrecht tot Amsterdam in Lelystad. Daar horen ook avondwerkzaamheden bij, zoals events, grote bankets, maar ook in de ochtend leuke ontbijtjes. Om dit werk goed uit te voeren is dat je dan spontaan moet zijn en de mensen blij maken met de producten die we klaarmaken. Ik raad andere mensen aan om bij Formaat te werken, omdat er heel veel studies zijn, zoals de Formaatacademie, waar je zelf kan opleiden tot barista, kok of gewoon medewerker en ook persoonlijk leiderschap. Er zijn verschillende doorgroeimogelijkheden binnen Formaat. Uh, ja, dan kan je dat zelf aangeven wat jij leuk vindt. Noem maar een voorbeeld als uh, assistent floor manager. Het is leuk werken bij Formaat. We sluiten af uh, de week uh, met een uh, drankje en dan bespreken we ook uh, wat er van de week uh, is uh, gedaan en gebeurd, ja, top. Word jij mijn nieuwe collega?